En dan ben je 23 en maagd. Ik ben Stijn en in deze serie onderzoek ik of ik ontmaagd moet worden. Dit is Jong Geleerd Nooit Gedaan. In deze aflevering bezoek ik Kim Holland op haar werk en ga ik langs bij de 31-jarige maagd Ruud. Hij vindt het spannend om met vrouwen te flirten. Om daar wat aan te doen, gaat hij vandaag met een datingcoach de straat op. Jongens, welkom bij de training. Fijn dat jullie er zijn. Iemand aanspreken die je aantrekkelijk vindt, dat is een angst waar vrijwel ieder mens mee zit. Ruud, wat verwacht jij vooral uit deze training te halen? Dat ik toch weer één stap over mijn uh, grens heen ben je gezet zeg maar. Spanning er gewoon laten zijn, dat vind ik normaal moeilijk van als er, als ik eigen spanning voel, maar niet uit wie het is, maar als het me onder mensen is, dan heb ik al heel snel van oké okay, afbreken of vrede bewaken en ja. Iemand sexy vinden of uh, dat, dat voelt voor mij, ik weet niet of de ander dat dan wel of niet kan waarderen of die dag op zit te wachten. Wat veel mensen doen is bij zo'n blokkade is zich niet, uh, nou ten eerste bewust van zijn, daar, daar maken we nu al stappen in, maar vervolgens wat ze doen is gaan niet uh, door de blokkade heen, maar ze verdoven de blokkade, dus opnieuw of groot maken of gewoon dating helemaal afschrijven, het helemaal opgeven, ah, al die vrouwen zijn toch gewoon. Wat wij gaan doen is we omarmen dat juist, dus een van de uh, principes die we leren op deze training, mensen verwachten altijd, oh datingcursus was allemaal trucjes, openingszinnen, maar wat wij vooral leren is radicale eerlijkheid. En daar gaan we natuurlijk aan werken, niet alleen hier, maar ook zometeen buiten in de praktijk. Mm -hmm. Klinkt misschien nu heel spannend en heel groot, maar we bouwen dat langzaam op zo meteen. Okay. Dus dan ja. gaan we eruit op straat, spreken iemand aan, we geven een klein complimentje. We verwachten juist helemaal niks mm -hmm. en dan gaan we langzaam iets directer daarin worden. Ja. Zitten er lichamelijke nadelen aan laat ontmaagd worden? Want seks is toch ook gezond? Seks is gezond, maar ik neem aan dat je wel masturbeert. En ja. dat vangt quasi al die gezondheidsvoordelen op. Er zijn wel een aantal verschillen, maar het is zeker niet zo dat je uw, uw levensverwachting daalt of dergelijke. En stel je bent uh, strenggelovig, uh, je onthoudt jezelf van seks jarenlang. Is dat ongezond? Ja, het is op zich wel gezonder om je seksueel systeem bezig te houden, zeg maar. Zeker voor mannen weten we dat dat ook wel belangrijk is. Mannen die regelmatig masturberen hebben bijvoorbeeld minder kans op prostaatkanker. Dus voor mannen zijn er ook wel echt heel duidelijke gezondheidsvoordelen aan regelmatig seks hebben of regelmatig masturberen. Ja, ik vind vooral mensen die niet masturberen, dat die, dat die zichzelf wat tekort doen. Omdat het gewoon ook een hele leuke manier is om met jezelf bezig te zijn, in het moment te zijn, te genieten. Um, dus ik, ik zou het vooral heel spijtig vinden. Dit is de voicemail van Stijn. Laat je onmaagding achter naar de piep. Mijn eerste keer deed vooral heel veel pijn. Uh, en ik heb zelfs twee jaar lang pijn gehad. Dus toen heb ik me laten onderzoeken. En toen bleek dat mijn uh, maagdenverlies wat te dik was. Dus toen ben ik daar geopereerd. En nu is het goed. Dus nu ben ik heel gelukkig. En op het moment met de juiste partner heb ik een heel fijn seksleven. Als maagd heb ik nog nooit seks in het echt gezien, maar wel via porno op een schermpje. Dat is dan ook HET beeld dat ik heb van seks. Maar ik vraag me af of ik die geile filmpjes wel moet zien als voorbereiding op mijn eerste keer. En aan wie kan ik dat beter vragen dan aan Kim Holland? Je krijgt nog een flinke uitdaging, want het is een King Size XL Extra Long condoom. Dus ik weet niet wat jij in je broek hebt hangen, maar ik ben nu al... Ik ben nu al jaloers. Um... Succes mensen! Nou, en ik zou zeggen, laat de doos staan, want misschien hebben we hem wel vaker nodig. Oh. Bij iets van sexy. Dit is mijn allereerste keer dat ik live sexy en dan ja. meteen zo. Ja. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het heel ongemakkelijk. Tuurlijk ben je ongemakkelijk, omdat je het gevoel nog eigenlijk helemaal nog niet zelf ontdekt hebt. Het is hebt. zo dichtbij. En dit is, ja, is... dichterbij kan niet ja, natuurlijk. Je mega. staat op, op nou ja, twee meter afstand. Het is op. Wat? Oh, ik kan een handdoek... Nou, ik hoor het al. Ik kan een handdoek... We zijn weer nodig, Kim. Ruud moet voor zijn flirtcursus de straten van Amsterdam op... ...om daar vrouwen aan te spreken. Laten we eens kijken hoe het hem vergaat. Yo, hey. Hoi. Even... Uh, ik vind het ook een beetje spannend, maar... Ik zag jullie net uh, lopen en ik dacht, wauw, die meid heeft echt supercool haar. Dat vind ik eigenlijk zelfs sexy <laughs> en dacht ik dat ga ik gewoon even zeggen. Ja, nou, bedankt dus? voor het uh, compliment. Alsjeblieft. Hé, hey, maar dat ging goed. Ja, Lekker. Ja? Ja. Voel je al wat, wat kalmer worden, wat rustiger of ben je nog steeds... Ik vind het nou normaler om te doen dan toen dan ik het straks begon. Maar ik voel wel nog steeds het droge keel. Spanning. Een beetje out of the blue, maar een uh, stylish uh, jas heb je aan. Oh, bro. Dat vind ik cool. Nee. Ja, brandt. Ja. Hoe is het met je? Wat doe je vandaag? Ja, goed. Ik zit wel een beetje Kom je mee. in ja, Ik ben aan het, Ik zoek echt een vriendelijk. Oh, wat is dat? Ah. Het is mijn Hey. Hi. Nederlands? Engels? Nederlands, ja. Spreken Nederlands. Ah, super chill. Um, nou, ik weet een beetje uit het uh, niks. Ja? Zelf ook een beetje spannend. <laughs> maar je hebt echt supercoole stijl. Oh, dankjewel. De pet en de sjaal en de jas en zo, echt. Oh, nou. Als awesome een plaatje. Ja, Uitig. Ja, dat vind ik cool. Ik ga even woorden aan het zoeken, maar <coughs> ik dacht, weet je, fuck it, ik uh, ga gewoon even erop af en jou ontmoeten. Oké. Okay. Dan ga ik even heel uh, uh, out of the Blue zijn. Uh, Gaan we eens een keertje wat drinken ofzo? Uh, ja, ik heb dus al een vriend. Maar dus okay. uh, yeah. een heel lief, uh, lief aanbod. Ja. Alright. Hoe je het nu een beetje aanpakt is... Hey, een uh, beetje oude bloem misschien. Maar een mm -hmm. uh, leuke uh, jas heb je. Aan. Ja. En dan, Oh, dankjewel, dankjewel. Ja, ja, uh, leuke uithaling. Mm -hmm. En dan, dan sta je daar een beetje. En dat ja. daar zit uh, een beetje de blokkade nog. Mm -hmm. Dat je dan zegt... Oh, je ook zeggen, of, of, je, of je zegt gewoon, oh, leuk, leuke uitschaling. Mm -hmm. En dan is het een beetje van, ja, het is niet alsof zij dan denkt, oh nu ben ik verliefd. Of oh, six, oh, yeah. oh, hij is maar aan versieren. Er ja, ja. kan uh, ook een opaatje zijn die zegt, hé, je hebt een leuke uitschaling. Mm -hmm. nou, dan denk je, ook okay, wat vriendelijk ja, opaatje. Ja. Ja, ja. Dus erken de situatie, neem dat mee. En, mm -hmm. en leid dat door. Hoe voel je het gaan? Ja, um, ook best goed. Ja. wel stappen gezet. Ook dingen, feedback gekregen die ik nog niet eerder zo, zeg het, dat ik zelf nooit aan het zo gedacht heb. Um, maar ook wel goed voelt van, oh ja, dit, dit soort dingen kan ik ook gewoon. Ja, hebben. zeker. Ja. Ik vond het heel knap dat je er ook gewoon meteen op afging. Vind je het eigenlijk erg dat je maag bent? Uh, nee. Ik had op de middelbare school, die tijd, toen had ik er wel moeite mee. En dat nu ik toen niet meer. Mijn eerste vrienden met vriendinnetjes zag en zo. Maar op een gegeven moment, toen ik student was en zo, toen, weet niet, alsof ik er een beetje aan gewend raakte. Van dit is waar ik ben, dit is waar ik sta. Um, tuurlijk, het is nog steeds niet leuk. Um, of ja, ik zou het graag ook anders zien. Maar het voelt niet van, dat ik me schaam of iets ervoor. Ja. Ik maak deze docu-serie omdat ik 23 ben en maart. En ik vind dat eigenlijk al laat. Okay. Wat vind jij? Ja, ik vind dat eigenlijk totaal niet laat maar ik vind sowieso zeg het wie zegt wanneer dat laat is of niet wil als andere jou gaan zeggen van ja je bent 23 en je bent nog maar, ben je een of zo ja fuck hen Zij er nou van zou je mij aansporen om ontmaagd te worden zou ik u aansporen om ontmaagd te worden nee want ik vind aansporen is precies zo alsof je tempo moet maken van kom aan jongen vlieg er eens in uh, ik denk wel als je er als je er benieuwd naar zijt, zou ik u wel aanmoedigen om eens te kijken. Is er iemand in uw leven waarmee je uh, ja, de wonderwereld van seksualiteit wilt gaan verkennen? En daar zou ik u wel voor aanmoedigen, want op zich kan het wel een meerwaarde zijn in uw leven. Het is, het is op zich ook wel gewoon heel erg leuk om te doen. Dus als je er zelf voor open staat, zou, zou ik u er wel voor aanmoedigen. Ja. Ik ben 38 uh, en op maagd. Ik ben niet zo goed in flirten en ik heb daarom ook nog nooit een vriendin gehad. Maar ik ben wel echt toe aan seks. Alleen, ik vind het nu wel steeds spannender worden. Um, dus ik, ja, ik hoop dat het ooit gaat lukken. Ja hoor meid, moment. Ik heb, ja, kom maar. Hey. Passtu. <laughs> Veel plezier jongens. Heel goed. Ik wacht hier hoor. Klotsende oksels, echt. Maar ga vooral door. Oh, bijkomen, echt. Ja, het echt bijkomen. Ja, ik heb het warm. Ik dat vond het een hele ervaring dat wel. Het is ook gewoon werk. Ik bedoel, dat zie ik nu ook door alle lampen en door de, door de pauzes uh, mm -hmm. tussenin. Ik vond het uh, heel spannend. Tikje ongemakkelijk ook. Ja, maar dat is niet gek als je zelf nog nooit een ervaring hebt gehad. Je staat zo dicht bij de echte seks. Hè, en het is, uh, ja, het is natuurlijk echt recht in je face. Ja, nogal. Dat is natuurlijk toch anders dan een film kijken. Ja, dat is heel ja. anders dan op je, gewoon je telefoon je ja. op je bed. Ja, ja, dat klopt. Wat ik je sowieso wil meegeven, Stijn, je maakt hier natuurlijk echt een pornofilm mee. Dus je ziet echt de seks zo ontzettend dichtbij. Heel dichtbij. Maar een pornofilm is natuurlijk niet hoe een liefdesrelatie in elkaar zit. Dus uh, laat het gewoon lekker zakken en zie het als een mooie ervaring die je hebt meegemaakt. Maar als je gewoon uiteindelijk degene vindt waar jij seks mee wil hebben... ...dan ga je gewoon voor een mooie, ja, bijna romantische ervaring... Je dan bel ik je op aan. als het is gebeurd, ja? En dan... Uh, ik bel je op. Je belt, je belt niet tijdens, je belt ook niet na, je belt... Als je het allemaal hebt ervaren, dan bel je hem op en dan zeg je hoe het was. Ga ik doen. Ja? Deal. Super. Zo dan. Ik moet nog steeds bijkomen van de porno die ik in het echt heb gezien. Maar zoals Kim al zei, ik hoop dat mijn eerste keer romantischer gaat zijn dan hoe het er op zo'n set aan toe gaat. Oh, en onze Ruud gun ik ook een leven vol romantiek. Volgende week organiseer ik de diner en mag ik op date met drie verschillende jongens. Of ze weten dat ik maagd ben, dat ga ik ze op de date vertellen. Zo geen zin in?